Hallo en welkom bij Pas Model Stuff. Zo heb je er geen, en zo heb je er twee, uh, nog een Pico 6400, alleen deze is compleet, niks mis mee, er zit alleen geen decoder in. En ik ben benieuwd uh, hoe dat deze eruit ziet in vergelijking met die andere die ik opgeknapt heb, waar ik de decoder van vervangen heb vorige week. Ik weet ook zeker dat hier geen decoder in zit, want als je hem op de baan zet, hoor je het meteen. Uh, en deze is die van vorige week. Nou, de hekjes hier zitten iets minder stevig vast. Dat is een kwestie van een keer lijmen. Deze heeft een mooie rode sticker, die mij wel bevalt. Eh. Uh, gaat zelfs het hekje vanaf. Uh, deze heeft uh, nog de oude NS-logo erop, dus uh, lijkt wat dat betreft heeft dus een oudere uh, livery. Um, wat ook opvalt is, uh, hier zit wel degelijk de cabine in. Dus je kunt hier uh, uh, de decoder. Ik, ik ben heel benieuwd waar die uh, geplaatst moet gaan worden. Ik hoop dat de binnenkant iets meer ruimte biedt dan uh, bij deze. Ik weet ook niet of uh, deze modellen in de tussentijd vernieuwd zijn geweest, uh, maar we gaan eens even kijken. Dat is schroef 1 en dan zal hier schroef 2 moeten zitten. en dan komt de kap eraf. Kijk aan. Um, exact dezelfde printplaat, nieuwere kleurcodering, um, vergelijkbare motor zo te zien en hier zit dus wel een kap op die er bij uh, binnenkant op die er bij hem uitgehaald is. Ik uh, zal eens even moeten gaan passen en meten. Uh, hier zit een uh, Standaard plugje op zodat hij gewoon kan rijden en zijn verlichtingen doet op een analoge baan. Even een decoder: pin 1 staat hier keurig netjes aangegeven. Zo, en tja, die gaat hier heel moeilijk in passen. Precies hetzelfde als in het andere model. De motor hier is ook wat hoger, Er is een uitsparing voor. zou het hier achter kunnen passen. Dus oppassen voor dit schroefgat, dat moet weer vrij blijven, want daar komt deze in. Maar qua breedte zou het wel moeten passen, ja. Dus ik denk dat het zou moeten lukken om hem hier te plaatsen. Oeh, Nou. Dit gaat even een gepuzzel worden. De decoder zit nu hier voorop. En... Dan Past het precies, dat vind ik er beter uitzien dan die cabine die daar weggehaald is bij de andere, dus het is nu een kwestie van de bol dicht schroeven. En uh, Daarna even op het programmeerspoor zetten, inregelen. En Ik ben benieuwd of ik dezelfde problemen zie met de motorregeling als bij het gerepareerde model. Ik vermoed van wel gezien hoe identiek ze zijn. En nee, ik zie niet dezelfde problemen. Hij rijdt uh, eigenlijk een heel stuk beter dan... Uh, dan de gerepareerde versie. Dus misschien dat er iets in de motor van die gerepareerde versie zit waardoor het niet helemaal wil. Um, ik heb ze nu allebei zo ingeregeld dat ik ze in tandem kan rijden. En uh, daarom wil ik ook afsluiten met een rondje van uh, allebei. Dat ze uh, een klein stukje hun ding laten zien over de helix en uh, uh, bovenop. Dus uh, bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.